We zijn even aan het roken. Hi! ik heb deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdagochtend. Wat ik deze week ga doen, ik ga het even met jullie bespreken. Ik ga eerst even vandaag bespreken. Ik ga zo even Ivy loszetten. Dan heb ik les met Blondie. Dan heb ik les met Ivy. En dan gaan ze weer allebei los. Morgen is het zondag. Geen neem ik dan nou doen. Dus dat is helemaal top. Maandag heb ik ook geen neem ik gaan doen. Dinsdag gaan we voor hard voor een paar naar de kamer van Koophandel. Dus dat is wel cool. de KVK. Dan woensdag heb ik springles bij doen. Donderdag is dan vrij en ga misschien. donderdag nee, vrij. En dan vrijdag hoop ik weer les te hebben. Wat ik nu even ga doen is hapjes maken. Uh, want anders moet ik dat daarna gaan doen en het is ingewikkeld. zijn gemaakt. dan ga ik nu weer uit de trailer. en dan ga ik Ivy loszetten. Hey! Ivy staat in peddel en dan pak ik ondertussen Blondie. die ga ik alvast spoetsen en zadelen voor de les. dan haal ik Ivy eruit, dan ga ik Blondie inrijden. en dan heb ik les. Walking with the pony. zo, mensen kijk maar aan. boeien. net les gehad met Blondie. Het ging echt wel best wel goed. Wel, hmm, ik raakte snel geïrriteerd, dus dat was nog minder. We hebben heel erg gewerkt aan wijken en schouder binnenwaarts, zodat ze daardoor wat meer los ging laten in de eigen lichaam. En ik zelf ook. En dat eigenlijk dat ik die dingen kan doen met twee vingers en mijn neus. Nou, dat kan ik voorlopig nog niet, maar het gaat wel steeds meer de goede kant op. Goedemorgen. We hebben net natuurlijk die livestream gedaan. En dan ben ik op staal. Bij de blonde paard. Ik dacht ik doe alleen deze jas aan. Die nieuwe. Uh, fout. Het is koud en ik wil buiten het. We live in koudheid. Hij uh, is vandaag een beetje wild. Ik werd er net al bijna afgebokt en ik ben alleen maar aan het stappen. Dus ik zet even de camera neer. Uh, en als ik dood ga, dan wil ik dat graag op film hebben. Dus uh, bij deze, geniet ervan. Oké, okay, het lijkt me te vallen. Uh, stay alleen even wild, maar... Het is vandaag zondag en ik ga zo live deze uh, mondtaardoos unboxen. Super gaaf. Uh, ik heb echt heel veel besteld. Misschien iets te veel. Ik kan jullie alvast een kleine sneak peek geven, want ik heb volgens mij twee jassen, een hoodie, een shirt met lange mouwen en een frontriem en een dekje volgens mij. Ik vind dit, ik vind dit spannend. <laughs> het is mega groot. Ja, ik ga het maar uithalen. Lekker lekker opzij. Dan heb ik hier een springdekje van Montar. Dit is in de kleur blauw. Ik was natuurlijk heel erg van het roze, maar ik heb alle roze spullen al van Monter. Dus ik ben nu ook gaan naar blauw. Want ik vind dat toch wel heel chic staan. En dan wil ik weer wat meer met setjes gaan doen. Dus uh, heb ik nu ook een blauwe, want ik heb best wel veel blauwe kleding. Uh, ik kan dit niet op een hele goede manier openmaken, dus ga het maar knippen. Ik ben wel echt heel erg fan van de Monterdekjes, want je hebt een, uh, geen... Ik weet niet hoe dat heet. Je hebt hier dingen aan de zijkant. Klittenbandjes. Ja, klittenbandjes. En die vind ik altijd. Nou ja, als je zit, altijd een soort in de weg. Maar hier heb je dus een stukje grip. Hetzelfde silicone dat in je rijbroek zit. Dat zit hierop. Dat is super handig. Want daardoor hoef je niet met die stomme klittenbandjes te werken. En ah, hij is nog super mooi en shiny. <coughs> dus ik ben hier lui mee. En ga hier, denk ik, woensdag weer mee rijden. Ik heb hier uh, een hele gaaf jas. Ik heb deze al gezien liggen bij de horror store. En toen dacht ik, oh ik wil deze hebben. En toen was het mond en Toen dacht ik, oh ik ga hem bestellen. Dat is super gaaf. Uh, deze, deze had ik nog niet gezien. Maar dit is in het Bordeaux. Dit uh, is een zomerjas. Want dat heb ik niet echt. Oh deze kan ik wel hier openmaken. Ik heb vooral winterjassen. En zomerjassen zijn natuurlijk ook handig. Zo, so, wie heeft hier de first uh, jacket? Doe ik nog niet dat is maar wel een beetje, uh, een beetje groot. Oh ja, ik ben ook groot tegenwoordig. <laughs> voilà! Oh, hij heeft geen uh, capuchon. Oh, hij is ook waterproef. Oh, dat is handig. Wauw! Ja, een jas. Mm. Oeh, dat is lekker warm. IJzen, nou ja, dan kan ik dit in de zomer aan. Tegenwoordig, nu heb ik hem nog niet nodig, want nu is het nog warm, koud. Maar, dan kan ik hem dadelijk wel aan. En ik heb deze niet alleen in het rood, of in het bordeaux, hoe je het wilt noemen. Ik heb hem ook, als die hier ligt, volgens mij wel. In het zwart! <lacht> Ik zag ze allebei in de niet kiezen. Dus ik heb ze allebei genomen. Ik ben helemaal into the hoodies. I love hoodies. Dus ik heb, dit is volgens mij een hoodie. Ik ben er blij mee. Dit is een zwarte haag. Zwarte Ik ben into de donkere kleurtjes inmiddels. Oh, er zit hier glitters op, dat wist ik niet eens. Oh my god, ik heb glitters. Oh, is het hier ook glitters. Oh mijn hoodies oké. Okay. Er zitten hier glittertjes op de touwtjes. En je hebt hier een soort glitter. Nee, ook weer wat hier zit. Ik weet niet hoe je dat noemt. Rubber, denk ik. Ja, rubber. Glitterend rubber. Hij zegt, oh, sorry. <laughs> <laughs> en hij heeft vlies aan de binnenkant. Dus hij is superlekker warm. Nu even. Oh, ik vind hem gaaf. Oh, ik sloeg mezelf. Ik vind hem zo gaaf. Oh. Ik heb een vroeger besteld. Ik hou van frontriemen. Ik wil eigenlijk ook allemaal verschillende soorten frontriemen hebben. Om te matchen met setjes. Ik heb hier een roze met parels. kan je het ook zien? Ja, even die kant nog op. Ja, heel goed. Oh, wat gaaf. er zitten hier ook extra diamantjes bij. Huh? zit zitten er altijd bij. Echt? Ja. Oh. Dat weet ik ook vanaf nu. Oh, even mijn gaaf. Ik dus we de laatste vraag doen, er zijn nog al heel veel, maar de meeste heb je al beantwoord. Uh, waar, waar kun je de spullen kopen op Insta? Uh, nou bij ons Insta zelf, bij Tessa's kledingkast. Daar kan je ons... Meer even spellen denk ik, tenminste met dat lage streepje of punt, wat had je gedaan? Uh, Tessa's en dan punt kledingkast. En uh, daar kan je gewoon ons een DM sturen of in de reacties iets zetten. Doe maar in de DM. Nou ja, vooral DM, maar reacties kan ook. Nou, ik denk dat je af mag gaan sluiten en dan kunnen we naar stal. Heel erg bedankt voor het kijken. Want daar ook heel erg bedankt. Ik ben weer super blij met alle spullen en ga ze zeker gebruiken. Ik ben er heel blij mee. En dan zie ik jullie zaterdag weer bij je nieuwe weekvlog. Hey,